All right. Ja, allebei hier. Nee, die van een meisje. Nee, ik denk dat die reizen mooi wil. Nee, don't ik vind die, vind die echt lelijk. Jonge kant. Ja. Die reizen natuurlijk wel? Allebei. Die is allebei, maar. Lekker veel moet zijn. Aan de kant is Waar zijn we? In Utrecht. En waar in Utrecht? Bij de Starbucks. Nee, eigenlijk. Bijna Starbucks. Starbucks. Ik ben erbij. Hoog katarijn Nu heb ik echt ik wil, eten. ik wil wel de eten trouwens. kunnen zitten Of het is niet ja, hè. We hebben echt een super lekkere muntje. Terf getrakteerd. Hop, nom. Het wat gebeurt net ik weet niet wat, maar. Het ligt helemaal in de deuk. Terren, vertel, wat is gebeurd? Kun jij het vertellen? Nee. Wat is pas gebeurd? Niemand nee. denkt. Nee. Het was als dus een man die zijn neus sloot. Heel grappig. Ja, wil dit keer klein. Ik denk bij Stone Island. Of bij. Ik kennen het niet. Of bij. Hoe is er fantastisch? Ja. Wel lekker. Kijk. Ik sta dan. Ik wil die uh, strawberries. Ja. En uh, Even deze? Ik kan het niet zien. Ik kan er geen zin om te lopen. I'm out